Kijk eens, Joes. Oh, Joes. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Hé, hey, Roosje. Hoi. Kom maar, Joes. Oh, Blackjack. Hey Roosje. Hey Black Jack. Annabel gaat gelijk naar, naar moeder toe. Hey Roosje. Kom Hey Roosje. Kijk eens Roosje, kijk eens! Je moet helemaal als enige zoontje boven. Hoi oh, Joyce! Kijk eens Joyce! Die mag je hebben, Joyce! Steeds zo voor Annabel. Annabel, kijk eens! Ik geef hem zo. Eerst is het loof. Oh, je breekt hem gelijk lekker stukjes. Hoi oh, Joyce! Hoi oh, Joyce! Goed zo, Joyce. Hey Joyce, goed zo, Joyce. Dat is goed. Hey Joyce, goed zo, Joyce. Hé hey Roosje! Hé hey Annabel!